Wij wonen in een prachtig dorp en daar zijn we trots op. Deze week mag u uw stem uitbrengen voor de toekomst van Buntschoten. De ChristenUnie wil investeren in die toekomst. Goede zorg dichtbij en betaalbare woningen voor starters en senioren. Daar zetten wij op in. Niet de maximale winst is voor ons belangrijk, maar op een goede manier met elkaar samenleven en oog hebben voor elkaar. Om dat te bereiken werken we met elkaar samen. Met u als inwoner, met organisaties en ondernemers en andere politieke partijen. Want samen bereiken we de mooiste resultaten, zoals nieuwe schoolgebouwen en goede voorzieningen. Wij willen ons daar de komende vier jaar voor inzetten. En dat doen we graag met uw steun en in vertrouwen op onze God. Doet u met ons mee? Stem dan op de ChristenUnie.